Het inloggen in Direct Admin is heel eenvoudig door naar diensten te gaan, je hostingpakket te selecteren en dan vervolgens onderaan op aanmelden bij Direct Admin te klikken. Je bent nu automatisch ingelogd en kan nu alle wijzigingen doen die je wilt maken.